Hallo, nou, je hebt je presentatie klaar en nou, je wilt gaan presenteren. Hoe werkt dat? Nou, hier zie je dan alle presentaties staan en je klikt op de presentatie uh, die je wilt presenteren. Nou, met deze knop kun je eigenlijk meteen aan de slag. Uh, laat ik even hier gewoon op klikken en dan kom je op dit venster terecht en dan zie je een aantal mogelijkheden. Hier zie je presentatie, hier kun je presenteren, hier kun je hem editen. Um, hier kun je de titel veranderen van je presentatie. En dit is de live presentation. Nou, dit is een remote presentation. Als je hierop klikt, dan zie je wat is dat dan? Dan kun je samenwerken. En uh, met elkaar samenwerken aan één presentatie ontzettend fijn. Maar dat kan alleen in de business uh, uh, account. Dus dan zul je voor moeten betalen. Nou, vroeger waren dit soort features uh, gratis. Je kunt wel een kopie maken, dat kan nog wel, maar deze allemaal kun je eigenlijk niet. Dus exporteren en download je presentatie, zodat je hem ook offline kunt presenteren. Dat kan, maar dan zul je de betaalde versie uh, moeten pakken. Oké, okay, we gaan hem presenteren. Je hebt twee mogelijkheden. Uh, je ziet dat het altijd even duurt, hou daar rekening mee. Vooral als je een hele grote presentatie hebt en je bent ergens... Uh, Waar, dan moet je zeker weten dat je goed internet hebt, anders uh, duurt dat heel erg lang. Dan zul je hem ruim van tevoren moeten opstarten. Nou, Dan heb je je presentatie en dan kun je hier uh, rechtsonder uh, kun je hem zeggen, ik wil hem uh, helemaal vullend hebben. Zo. Nou, Dan kun je aan de slag, dat kun je op twee manieren doen. Eén is, je gaat hier gewoon je presentatie volgorde aanhouden. Dus je gaat beginnen en dan gaat hij aan de slag. En dan ga je zien, je, je klikt elke keer onderaan en dan gaat hij eigenlijk aan de slag met jouw volgorde. Uh, hier zie je, even terug, yes, en hier zie je dat kleine pijltje terug. Nou, als je dat doet, ga je ook terug in de presentatie. Dus zo kun je eigenlijk je hele presentatie... Uh, Aangeven. Maar stel dat je publiek vragen heeft over, ja maar wie ben je eigenlijk bijvoorbeeld in het begin van je presentatie, Dan kun je ook meteen in je presentatie naar contact. Dus dan heb je niet dezelfde volgorde, maar dan ga je eigenlijk naar, naar aanleiding van die vraag, ga je naar de juiste slide. Dus je kunt de volgorde aanhouden of je kunt op aanvraag van de zaal kreskras door je presentatie heen. Dat was even over de presentatie. Succes!